In de vorige video's heb je een challenge uitgewerkt. Daarna heb je jouw verhaal in de virtuele wereld Cospaces gebouwd. Nu kun je je wereld bekijken, delen of presenteren. Om je Cospaces te delen, klik je rechtsboven op deel en nog een keer op deel. Geef jouw wereld een naam en eventueel een korte beschrijving. Laat privacy of deel privé Cospaces staan.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 Plaats je telefoon in de VR-bril en bekijk je wereld. Doe je deze missie thuis, dan kun je je virtuele wereld thuis aan iemand presenteren. Doe je deze missie in de klas of in de bibliotheek, dan kunnen jullie elkaars werelden bekijken. Demonstreer jouw virtuele wereld aan de hand van je ontwerpcanvas. Of laat je klasgenoot bijvoorbeeld zelf door het verhaal heen klikken. In deze missie heb je ontdekt waarom we verhalen vertellen en hoe verhalen zijn opgebouwd... Zelf een verhaal ontworpen, 360 graden foto's gemaakt en je interactieve verhaal gebouwd in CoSpaces. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie!